Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze video bespreek ik opgave 13 van het VWO Wiskunde A-examen van het eerste tijdvak van 2019. Opgave 13 gaat over verpakkingen. Efficiëntie van een verpakking. Bedrijven willen zo efficiënt mogelijk omgaan met verpakkingsmateriaal. Meestal is er een vaststaande inhoud en wil men dat de oppervlakte van de verpakking zo klein mogelijk wordt. Maar je kunt het ook andersom bekijken. Bij een bepaalde oppervlakte wil je een verpakking met een zo groot mogelijke inhoud. De maximale inhoud krijg je als je een bol neemt, maar een bol als verpakkingsmateriaal is vaak niet handig. Om de efficiëntie E van een verpakking met een inhoud V en een oppervlakte A te weten te komen, vergelijk je de inhoud V van die verpakking met de inhoud van een bol met diezelfde oppervlakte A. Er geldt formule 1, E is inhoud V van verpakking met oppervlakte A, gedeeld door inhoud van een bol met oppervlakte A. Voor een bol geldt het volgende. Formule 2 is de oppervlakte van een bol is 12,57 R kwadraat. Formule 3 is de inhoud van een bol is 4,19 R tot de derde. In deze formules is R de straal van de bol. We hebben nog meer informatie, want uitgaande van de formules 1, 2 en 3 geldt voor de efficiëntie van een verpakking de volgende formule. E is v gedeeld door 4,19 wortel 0,08a tot de macht 3. En De opdracht bij vraag 13 is toon met de formules 1, 2 en 3 aan dat deze laatste formule juist is. We moeten dus met behulp van de formule 1 tot en met 3 uitkomen op hetgene wat hier staat en dit dus aantonen. Dit is een hele lastige opdracht. De opdracht gaat over formules. Het ingewikkelde is dat je heel veel informatie hebt en die met elkaar moet combineren om uit te komen op deze formule. Ik ga je in deze video laten zien hoe je dat doet. Dan laten we eerst even nadenken over onze aanpak bij deze opgave. Het gaat over het omschrijven van formules. Dus dat gaan we zo meteen doen. En we gaan zo meteen beginnen met formule nummer 2. We gaan formule 2 omschrijven naar de variant R is puntje puntje puntje A. Hoe weet je dat je dat moet doen? Nou, kijk even hier naar het antwoord. In het antwoord is de letter R helemaal verdwenen, maar we hebben wel nog de letters A en V. Dus we gaan nummer 2, de formule van de oppervlakte. Zo schrijven dat de R vooraan staat en dat we alleen de A overhouden. Daarna gaan we die formule gebruiken bij formule nummer 3 over de inhoud. En dan zul je zien dat we ineens de onderkant hebben en dan zijn we al bijna klaar. We hoeven dan alleen nog maar al die informatie in te vullen in formule 1. Dan heb je automatisch die breuk en dan hebben we het antwoord gevonden. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar dit wordt zo'n beetje ons plan. Laten we de opgave gewoon maar gaan uitwerken. Dan laten we beginnen met formule nummer 2. Bij nummer 2 staat de oppervlakte en oppervlakte is de letter A. Dus hier staat eigenlijk dit. A is 12,57 R in het kwadraat. En nu gaan we het zo schrijven dat de R in zijn eentje vooraan staat. Hoe doe je dat? Nou, Eerst wissel ik even links en rechts om. En nu gaan we die 12,57 weghalen. Dat doe je door te delen door 12,57. Maar dit is niet zo handig, het is veel handiger om het zo op te schrijven. Dit is hetzelfde, hè? of je nou deelt door 12,57 of je doet keer dit. Dat is precies hetzelfde. Het mooie is, dit is gelijk aan 0,08 en kijk eens naar het antwoord. Daar staat dat ook al in, dus je ziet dat we op de goede weg zijn. Nu moet nog het kwadraat weg, dus we nemen de wortel en dan krijg je natuurlijk dit. Nou, dan weet je, r is de wortel van 0,08a. En nu gaan we dat invullen in formule nummer 3. Want bij nummer 3 staat de inhoud, dat is de v. v is dit. Maar de r is de wortel van 0,08a. Dus als je dit hier invult, dan krijg je dit. En dit is precies die onderkant. Dus dat is mooi. Ze hebben nu eigenlijk die onderkant al gekregen. Nou, dan pak je formule nummer 1. Daar staat, we doen de inhoud v gedeeld door de inhoud van een bol met die oppervlakte. Nou De inhoud van een bol die staat hier, want dat is de inhoud. Dus dan krijgen we dit. E is dus gewoon de bovenkant, gewoon v gedeeld door de inhoud die we hadden berekend gedeeld door dit en dan heb je precies wat hier staat. En nu hebben we dus het antwoord al gevonden. Dus het leek een hele moeilijke vraag, maar als je eenmaal een beetje een beginnetje hebt, dan is die eigenlijk wel te doen. Wat is nu het belangrijkste? Nou, Kijk goed naar de informatie uit de tekst en zie dus dat je met 2 moet beginnen. Bij 2 gaat het over de oppervlakte, de A. Die wil ik hebben, dus je maakt hiervan er is iets met een A. Dan ga je naar nummer 3, daar vul je dat in, dan kom je hierop uit. Dit is de onderkant van die breuk. De bovenkant is de V en dan krijg je uiteindelijk dit als antwoord. Dit was mijn uitwerking van deze vraag en op deze manier kun je dus de vier punten verdienen. Als je hier nou meer over wil weten, dan kan ik je het volgende aanraden. Je kunt gebruik maken van deze opgave van het examen van 2019, eerste tijdvak. Deze opgaven gaan allemaal over formules, dus die gaan een beetje over hetzelfde onderwerp. En als je nou meer wil weten over de theorie, kijk dan op mijn YouTube-kanaal Math with Menno. Als je dan zoekt op hoofdstuk 14, allerlei formules, dan krijg je alle theorie die over formules gaat.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 Dit was het einde van deze video. Ik wens je heel veel succes met het voorbereiden van je examen en ik hoop dat je slaagt voor je VWO.